1, 2, Oh 4, 5, um... Rustig. 7, 8, 9, 10, 11, 12, la. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, koffie. C'est tout à fait correct. <laughs> Aujourd'hui, on va testen deux types de machines à café, une avec des capsules, l'autre à grain. Zijn capsules echt zoveel handiger? Is culle saveur du café à grain est véritablement si meilleur? Oh, We gaan het testen, hè? Eh? Ja. Yeah. Testen om um, te zien wat werkt. Voor deze challenge hebben Jonathan en ik getest of dat een, een koffiemachine met capsules of dat die gebruiksvriendelijker is dan een met bomen. Bien entendu, c'était mis en condition. On avait vraiment les enfants qui pleuraient, le boss qui appelait parce qu'on était en retard. Boekentassen die moeten gemaakt worden. En dat om te snelste. De chance. Je ga je het nodig hebben. Oh, de mij loopt al, hè. Oh, we je het er twee ineens. De challenge begon redelijk vlot. Hè? Zo één of twee koffietjes zitten. ça va. Maar tien is veel. 1, Wat 3. Ja! Plus uh, 10! Okay. <middels> dus uh, was mijn dochter maar aan het blijven en wat boekjes brengen en dan ik weet niet wat werk. Hallo? Remont... Oh. Oeh, la la uh, il oui. Je hebt absoluut geen no probleem. Die bazine die twee oh. keer belt. Oh. Dus ik voelde wel de stress en dan zijn die kleine handelingen, ze er te veel aan, want dan zijn ze niet direct. Oeh, en dan moet je dan beginnen schudden, dus het was wel een beetje stressy. jean dan is je nu aan je laatste naam? Dag... Oui, c'est mes deux dernières. Ah, maar hoe kan dat Dat begon okay. redelijk gelijk, hè. Maar... Allee, hop. Ah. En... en... Coupé! Merci, <laughs> Je part... je, ik zou wel iets anders aan doen, maar dat je het niet zou doen. Waarom? En dus, omdat mijn machine twee <laughs> tasses aan de fois gedaan had, heb ik gagneerd. Dat heeft geleid dat ik op het werk op de lunch en mijn journée tranquille. Bon, die laatste krijgt gewoon een shotje dan. Ik kom! Dus, Mr. God of Coffee, oh oui. na uw winst, is een machine met capsules gebruiksvriendelijker? dan één met bonen. De machine a capsule heeft zijn avantage, mmh. maar de machine a grain is de plus efficace. Die twee tassen, dat doet het wel, hè. dat gaat Oké, dan. We hebben vandaag of dat een machine a grain was makkelijk te nettoien. Daarom heb ik een machine a à capsule te à nettoien. En Phyllis had een machine a grain te nettoien in twee minuten. Maar wat zij nu wisten, is dat er twee inspecteurs... opkomst waren. hij had mijn hand al helemaal geplet, dus ja, het begon al eigenlijk slecht. Gaet je wel? Oh, oei, oei, dat is heel veel. Dat was al moeilijk om uit te halen. Het was gewoon mega, mega vies. Mijn water was al zwart. Hoe kun je nu iets proper maken als je water zwart is? Nee. Oh my god, dat gaat hier lang duren. Ça c'est propre ça. Ik j'avais rien à faire, ça s'est fait tout seul, comme ça, bam, bam, bam. En là, je regarde aan mijn droite, je zie Felice. Dat is niet het, dat heb van mij veel groter. Heb je dat Nee, dat is niet juist. Hoe gaan we Ja, ik kan het niet vertellen. Oh, ik ben helemaal nog niet klaar. God. Dat is toch kei vies. Fait venir de juge? Ik wil eigenlijk nog iets. Opnieuw. En ik wil vijf minuten. Of een uur. Eigenlijk. Hm. Aha. Zullen wij eens inspecteren? We oh, gaan oh. inspecteren. Chris en Marcel die kwamen eraan met een vergrootglas. glas. Oeh, is het proper, Kun je dat open doen? Ja, ja. Ziet er goed uit, hè? Ja. Het is bijna perfect, hè? Mooi presque. Maar dan gingen we tot bij Phyllis. Dit open. Kijk eens. Oh, dit is En toen ontdek je die ook ineens een gat aan de zijkant van mijn machine. Hoe je daar ook nog tijd voor? Ik okay. Oh! Oh! oh. oh. oh. oh. oh. Bon, Tout gagné. <laughs> ik was al blij dat ik deze. Ja, oh, nee, dat is ook niet proper oh. eigenlijk! Je <laughs> vainqueur? Ja, Simon, uh, Simon. Ja. Ja. Ja. Maar... ja. Maar geef me nog even een uur! <laughs> ja! Merci beaucoup, hoor. Merci. Ja! Boe! Ja. <laughs> Ik krijg het! Ja. <laughs> Je vais demander à la perdante du jour: est-ce machine à laver à est facile à laver? De machine met mm. de bonen, vreselijk, moeilijk. L'appareil plus sophistiqué, ça veut dire que c'est plus sophistiqué aussi à nettoyer. Voilà, maar een koffieapparaat op bonen. Het is wel goedkoper in gebruik en milieuvriendelijker. Ja, dat is ook belangrijk. Ja, koffie Non, pas met capsule, pas met de Nee, met de capsule. Nee, nee. <truimert>